Hallo, mijn naam is Menno. Ik ben hoofdtrainer bij Oesa Boxclub. Onze boxclub bestaat al een aantal jaren en het is begonnen vanuit een passie. En die passie wil ik graag overbrengen aan jullie. Er hangt hier een gezellige, relaxte en ongedwongen sfeer. Uh, wat ik heel erg belangrijk is, is dat uh, de boxsport... Uh, voor iedereen toegankelijk is, voor uh, jong en oud, ongeacht niveau. Wat ik heel graag wil overbrengen is uh, wat de sport voor mij heeft gedaan, vooral voor positieve dingen, dus het gezondheid, gezellig, gezellig met elkaar trainen, dat wil ik nu ook toepassen bij de mensen die bij ons komen trainen. Wat het mooie is bij Oesa, Oesa is ook tegelijkertijd een familiebedrijf. Ik doe het samen met mijn broers en met mijn ouders. Wat de sport voor mij heeft gedaan wil ik ook heel graag bij andere mensen overbrengen. En dat is ook wat ik echt heel erg graag doe. Dat is mijn passie, dat is mijn alles. En dat is wat mensen ook hier proeven. Dus heb je zoiets van: nou, ik wil heel graag het meer weten over het boksen. Kom een keer langs en ik zou zeggen: ga die uitdaging aan.